Zo, dat is de nieuwe hoorzak. En dat is de oude hoorzak. Daar zit toch in? En buiten is het wel super modderig. Ik ga ze even wisselen. Dan gewoon een beetje over de wijde. Het is mooi weer.